Dat, dat ik, uh, toen ik in Utrecht kwam wonen, kende ik eigenlijk helemaal niemand. En toen, we daar, toen ik daar op het plein kwam wonen, had ik in één keer 60 kennissen erbij. En uh, ja, dat vond ik wel heel bijzonder.